Voor het onderzoek wordt u aangesloten op de monitor. U krijgt een bloeddrukband op uw bovenarm en een knijper op uw vinger om de hartslag en het zuurstofgehalte te meten. Er wordt een infuusnaaltje geprikt en u krijgt een polsbandje met uw gegevens om. De verpleegkundige stelt u een aantal vragen. Bent u aan de beurt?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 U krijgt de medicatie toegediend via een infuus. Tijdens het onderzoek blijft u zelfstandig ademen. U zult weinig van het onderzoek merken. Een sedatiespecialist begeleidt onderzoeken die tijdens kantooruren zijn ingepland. Een sedatiespecialist is een gespecialiseerde anesthesiemedewerker. Na het onderzoek bent u snel weer wakker. U komt voor een ERCP. Bij een ERCP onderzoekt de arts de galwegen en heel soms ook de alvleesklier. Vindt de arts afwijkingen, dan worden deze als dat kan direct behandeld. Voor het onderzoek gebruiken we een röntgenapparaat. Het onderzoek duurt meestal 45 tot 60 minuten. Heeft u een kunstgebit of prothese, dan haalt u deze voor het onderzoek uit uw mond. Vlak voor het onderzoek begint, stelt de arts u een aantal vragen om te controleren of uw gegevens volledig zijn. U gaat op uw buik liggen. De verpleegkundige geeft u een bijtering tussen uw tanden. Dit is om uw tanden en de kijkslang te beschermen. Speeksel in de mond wordt met een slangetje weggezogen. Tijdens het onderzoek kunt u door de neus of door de mond ademen.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 Heeft u galstenen, dan kan de arts een sneetje maken in de gemeenschappelijke uitgang van de galwegen. Deze uitgang heet de papil van Vater. Door het sneetje wordt de uitgang groter en kan de arts de galstenen verwijderen. Is er een vernauwing in de galwegen, dan plaatst de arts soms een buisje om de doorgang wijder te maken. Na het onderzoek kunt u nog enige tijd last hebben van een rauw gevoel in uw keel. Dit gaat vanzelf over. Na het onderzoek vertelt de arts u wat hij of zij tijdens het onderzoek heeft gezien en gedaan. Daarna brengt de endoscopieverpleegkundige u terug naar de uitslaapkamer. U moet nog een tijdje in de uitslaapkamer blijven. Ook als u bent opgenomen op de verpleegafdeling. Als dat nodig is, plannen we een vervolgafspraak bij uw behandelend arts. Uw arts vertelt u tijdens die vervolgafspraak meer over de resultaten van het onderzoek of de verdere behandeling. Soms moet u langer blijven. Bijvoorbeeld omdat er tijdens het onderzoek een ingreep is verricht, waardoor langere observatie nodig is. Is dit het geval, dan vertelt de arts u dit. Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar de verpleegafdeling.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 Bestuur daarom de eerste 24 uur geen auto, fiets of ander voertuig. Bedien geen machines en neem geen belangrijke beslissingen. Zorg erom dat een begeleider u naar huis brengt. Het slaapmiddel en de pijnstiller zijn veilig.